Hoi hey Hallo hey. leuke goochelvriendinnen en toffe goochelvriendinnetjes. Vandaag gaan we weer een goocheltrukje doen. Vandaag gaan we een trucje doen met onze blauwe Bicycle-kaarten. Geweldige kaarten om mee te werken als goochelaar, al zeg ik het zelf. We gaan dus onze blauwe kaarten nemen. En het is altijd de bedoeling bij een goocheltrukje dat een toeschouwer een kaart selecteert. We hebben hier vandaag natuurlijk geen toeschouwer, dus ik zal het even voordoen met een denkbeeldige toeschouwer. Dus de kaarten worden afgepeld, zoals ze zeggen. En de toeschouwer mag dan op gelijk welk moment stop zeggen. Dus we gaan door het kaart gaan. tot de toeschouwer zegt stop. Maar waar gaat de toeschouwer stoppen? Ik zal even niet kijken, zodat jullie zeker zijn dat er niet wordt vals gespeeld misschien. En... Eh, stop! Aha! We zijn nu gestopt op... Schoppenboer! De rest van de kaarten gaan er gewoon bovenop. En nu komt het lukken van de hele truc, dames en heren. Want we zijn natuurlijk gestart met een blauw bicyclespel, Maar als ik in mijn vinger knip... Dan zijn alle blauwe kaarten veranderd naar rode kaarten. Zoals je kan zien, geen enkele blauwe kaart meer in ons kaartspel. Alle kaarten zijn gewoon veranderd van blauw naar rood. Oh, behalve één kaart. Er is nog één kaart die niet veranderd is van blauw naar rood. En deze kaart is dan blauw. Ja, inderdaad, blauw uiteraard. Maar deze kaart is natuurlijk ook schoppenboer. Maar als we nu schoppenboer opzij leggen, dat is natuurlijk de enige blauwe kaart, want zoals je kan zien, zijn de rest van de kaarten allemaal rood geworden. Maar als ik nu een rode kaart neem, en ik neem onze een schoppenboer, en ik ga met een rode kaart langs de schoppenboer, dan is ook de schoppenboer Veranderd in een rode kaart. En zoals je kan zien, zit er in het hele kaartspel geen enkele blauwe kaart meer tussen.